Goedendag, een extra weerbericht, maar ditmaal over de Atlantische Oceaan of eigenlijk over de orkanen die momenteel actief zijn boven de oceaan in het Caribisch gebied. Het is een heel rustig seizoen tot nu toe geweest, het orkaanseizoen van het Atlantische Oceaan. En de piek die zouden we eigenlijk al gehad moeten hebben als we het klimatologisch bekijken. Die valt altijd in de eerste helft van september. Daarna kunnen er natuurlijk nog steeds wel stormen en orkanen met naam volk bijkomen. Maar het is dan eigenlijk al wel de piek geweest. Nou, tot nu toe is het een heel rustig seizoen. Uh, augustus bijvoorbeeld bracht geen één storm met naam uh, voort. En dat is toch echt wel heel bijzonder. Dat is geloof ik al in 25 jaar niet voorgekomen. Maar momenteel borrelt het dus wel weer. We hebben te maken met een orkaan. Orkaan Fiona. Die is al een aantal dagen actief. Is al bijvoorbeeld over Puerto Rico getrokken. Heeft daar voor veel schade en regen gezorgd met allerlei problemen die daarbij horen. En als we naar de satellietbeelden kijken dan zien we Fiona nu hier terug boven de oceaan. Ver van het vaste land. Maar dat gaat wel veranderen. Want de orkaan die trekt in een noordelijke richting en trekt naar Canada toe en gaat ook in Canada aan land komen. Nova Scotia, Newfoundland, dat is het gebied waar deze grote orkaan gaat landen, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat daar grote problemen worden verwacht. En het moet al vrij snel gaan gebeuren in de loop van zaterdag lokale tijd. Daar komt de orkaan Fiona aan land. Momenteel een categorie 4 storm met windsnelheden ruim boven de 200 kilometer. Nou, die gaat nog wel iets afzwakken, maar uiteindelijk toch nog wel een categorie 2-storm als die aan land komt. Ik kan u ook het traject laten zien wat deze orkaan gaat afleggen. Hier zien we langzaam maar zeker de lijn in beeld komen. En als we dan ook de pluim erbij gaan zetten, en dat gaat dan nu zo gebeuren, dan zien we dat die verwachting vrij zeker is. Al die lijntjes liggen dicht bij elkaar, dus we kunnen met grote zekerheid zeggen dat deze storm inderdaad bij Nova Scotia aan land gaat komen als een categorie 2 storm. En wat moeten we dan aan denken? Nou, dan moet je denken aan windsnelheden die met gemak nog tussen de 150 en 200 kilometer per uur kunnen zijn. En er gaat ook veel neerslag vallen, 100 tot 200 millimeter, lokaal nog meer. En dat allemaal dan in een korte tijd. En ja, het zijn eilanden, er zijn allerlei baaien natuurlijk, waar die wind ook vrij spel heeft. En dat kan nog voor stuwing zorgen, dus het wordt daar echt heel slecht. En men houdt er ook rekening mee bijvoorbeeld, dat uh, heel veel stroompunten zullen uitvallen. De elektriciteit die gaat uitvallen. Kortom, zaterdagochtend hier in het oosten van Canada, grote problemen. Dan gaan we naar een ander gebied, dat is meer in het Caribisch gebied. Zuid-Amerika, de noordzijde van Zuid-Amerika zien we hier. Wat duidelijker te zien is... is Cuba. Hier zien we Haiti... en de Dominicaanse Republiek. En wat... In het midden van de foto duidelijk zichtbaar is op deze satellietfoto is een wolkenblop, laat ik het zomaar noemen. Dit zijn onweersbuien die daar actief zijn en die zijn zich langzaam maar zeker aan het organiseren. En inmiddels is dit dan ook al een tropische depressie geworden. Dan valt het allemaal nog reuze mee met de wind, wel weer actief, heel veel neerslag en heel veel onweer. Maar het systeem heeft wel de potentie om verder uit te gaan groeien. Op de satellietbeelden van de afgelopen uren kunnen we ook heel duidelijk zien dat het in eerste instantie niet echt veel voorstellen. Er was heel weinig organisatie. Maar als ik de animatie aanzet van de laatste drie uur... Ja, dan zien we uiteindelijk toch wel dat dit een heel duidelijk systeem wordt. En dit gaat verder groeien. Dit gaat de Caribische Zee optrekken. En uiteindelijk de Golf van Mexico in. En het idee is dat de storm ook over Cuba gaat trekken als het allemaal gaat... zoals de weermodellen het nu voorzien. Ik kan u dat best wel laten zien aan de hand van de trajectorieën die we hebben voor deze storm... Het model laat duidelijk zien... de afbuiging naar het noorden over het westen... van Cuba, dan over Florida heen... en dan gaat de storm opnieuw afbuigen richting de Verenigde Staten. Dus ook de Oostkust krijgt daar mee te maken. En het idee is dat tijdens de beweging naar het noordwesten de storm verder uitdiept tot een orkaan. Wat natuurlijk wel opvalt is dat al die lijntjes ver uit elkaar liggen. Er is nog heel veel onzekerheid hoe deze storm precies gaat lopen. Heel anders was dat net bij Fiona waar ze allemaal mooi gebundeld lagen. Nou, een van die modeluitvoeren die ik u kan laten zien zien we hier Fiona, maar het gaat dan eventjes om wat hier gebeurt. We zien dat de storm tot ontwikkeling gaat komen over het westen van uh, Cuba trekt, dan over Florida en dan weer energie oppakt en dan uiteindelijk bij de oostkust van de Verenigde Staten gaat uitkomen. is nog allemaal ver weg. We hebben het hier over zaterdag volgende week pas. Dus er is nog heel wat tijd te gaan voordat we precies weten hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar duidelijk is wel dat dit wel een heel interessant systeem is. Zeker ook als het tot orkaankracht gaat komen en het de Verenigde Staten gaat bereiken... dan zou dat de eerste orkaan zijn die dit jaar de Verenigde Staten bereikt. Ik gaf het al aan, het is nu nog een tropische depressie. Tropische depressie nummer 9, dat wordt dan een tropische storm. En dan krijgt het systeem een naam, dan wordt het Hermien. En als de orkaankrachten dan ook nog bij gaat komen... zal de naam niet meer veranderen, dan blijft het Hermien. In de loop van de komende dagen gaan we zien... hoe ver het met deze orkaan gaat komen. Nog een fijne dag.